Bedankt voor het klikken op mijn videootje. In deze video ga ik een beetje spelen met mijn aftootje. Ik ga een beetje teams killen met aftootje. Gekilled worden door aftootje. En nog veel meer. heffen. Wat de is, hel? wat is hier? <coughs> in, de, in die wachttoren? Of? Oh, hier. De hier, wachttoren. Ah. Wat je bij de wachttoren hier? Ja, ben je de... bent helemaal gelijk. Oh, wat? Wacht, ik dacht dat ik hier allemaal op. Die is dood. Oh, jullie zitten ook bij de wachtwoorden te yeah, helpen? He ja, hier he zit ook nog het team. Ik zit de er veel is. Deze kerel he heeft een shotgun. Oké. Klik! Wie heeft hem gekild? Ik. Nice. Naar een cringe en een uh, dolterje. Ik ga hem oppakken, Yustin. Ah, zijn is vijf ver weg bij ons. Ik zie letterlijk de mensen bij jullie opschieten. Nee, ja, nee, ja, we hebben nu één team dood, denk ik. Er is uh, nog een team uh, hier, hierboven. Ja, ja, Hier beneden. Oh, hier ligt ook een. Oeh, Emma. En <coughs> oh, dan had ik wel verkeerden. Ze Dat zitten vond, heel dicht bij ons, hè? Genius? Bruh... all well, the fucking scraps this one <laughs> Yeah, the other bounty team is coming as well Oh! are going to die oh. <laughs> oh, did he die with that? what the Hij deed het! Nu, het team. <laughs> oh, ja, yeah, oh. yeah. ze zitten vlak bij ons, naast ons. Top. Ik zie ze niet, Oh! Hé, ga ze zien Waar? Goed job. Kunnen ze pushen. Ja, probleem. Oké, ja, maar niet via het buitenland. Oh, aut is goed op ons. Oké, daar is een hunch. Spikes vuur hem man. Ja. We? Nice push. een boek, een push. een een push. voor de andere When you think, I can't get up anymore. You know why you can't get up? Well... Look at the land for the ah. DB people! Oh fuck Ah, oh, the at Have you hit him? I couldn't what? Oh, what? Wat bij zijn? Ja. dat is wat. Ja, dat Ga even weg of niet? Ja, wel redelijk. Wat de? Wat man! Wat kan het. Dankjewel. Nou. Oh, actually, ik denk dat we die mensen het beste kunnen op. op, op ja. Op op hier gaan op ze. Ik weet niet of dit een goede plek is. Want dan hebben ze even veel covers bij... Nou, nee, well. ja, whatever. Sport, maar dus wel. ik denk wel, dat misschien... ik hier naar boven ga. Doe dat maar. En dan. Ben ik ze wel gewoon hier of zo? En dan kun je ze in de rug schieten ofzo? Waar ben je? Ze zitten hieronder. Ja, maar ambush is uh, Ja, nee, Hallo? Ik niet meer. Zit hier ongeveer. Ja, loop verder. Daar is het. Nice. Zit hier ergens achter. Die zombie is boos op hem. Ja, ergens oh. achter. En dan had ik het, dus. Het... Helemaal achterin. Echt. Repetitie. Links geen? You kidding me? Nee, ja waarschijnlijk. Had de moos, mijn moos in, fuck. nog Wat? Wat is dat voor delay? Wat man! Oké, ja. Rust of yeah, wat <laughs> fucking uh, and uh, die. Uh, team. Oh, dat is weer die k. Crooked Voltje, die. Weer die kerel? Ja, ah, die... Oh wow. <laughs> Tuurlijk is het die Crooked Voltje. Hahaha. <laughs> oh, weer die kerel. Die gewoon fucking stiekem aankomt, komt Hehe, een kill. weer naar de actie toe, jongens. Ja. Ik kan de bommen binnen, dieven. Hij is weer naar binnen, Are you kidding me? En dan heeft hij fucking. achter ons dood. Ik moet herlaan. Het is hetzelfde team, weer, denk ik. Hij is gedown. Ga ik k uh krijgen, -huh. is weer after team. Ja, ik heb de auto gloed. Ik plank hem als ik kan.